De grootste strijders van ons bedrijf, zo noem ik ze ook wel, uh, is onze Customer Care Afdeling hier achter mij. Zij uh, beantwoorden elke dag ontzettend veel telefoontjes en hebben chatgesprekken met klanten, mailtjes, messages. Echt alle vragen die je maar kunt hebben worden hier achter mij beantwoord. Ik ga vandaag eventjes praten met Jolande en Hedy van de Customer Care Afdeling en zij gaan me vertellen wat ze nou precies hier allemaal doen. Dit is Jolande. Jolande is het hoofd van onze Customer Care Afdeling. Yolande. Wat is nou de vraag die het vaakst terugkomt? Uh, nou op dit moment hebben wij heel veel vragen over uh, Ryanair. Uh, Ryanair heeft natuurlijk de hele zomer flink uh, gestaakt. En daar komen gewoon heel veel vragen over. Ryanair die wil uh, de staking uh, niet uitbetalen. Dus uh, mensen die het eerst zelf hebben geprobeerd bij Ryanair, die komen dan allemaal bij ons uh, terug. Dus daar zijn we erg druk uh, mee en daar komen heel veel vragen voor. En wij kunnen ze natuurlijk wel helpen. Wij kunnen ze uiteraard uh, zeker helpen. Nou, super. En zijn er ook nog bepaalde dingen die er zijn gebeurd of, of rare gebeurtenissen die jij nooit meer zal vergeten aan jouw werk hier? Uh, nou, heel veel natuurlijk. We worden natuurlijk altijd blij van uh, ah, ja, enthousiaste uh, mensen die tevreden zijn als wij de claim positief op kunnen afronden. Dus er komen wel eens mensen hier langs met een bos bloemen of met een uh, met taart. Dus uh, oh, dat, uh, daar zijn wij uh, natuurlijk heel erg content mee. Ja, vooral die taart. Die taart is hier altijd een hit. Dus als je dit ziet en je denkt, goh is super vet, we willen ze taart geven... Altijd welkom, altijd welkom. Precies. We hebben ook een nieuwe collega bij onze customer care en dat is Hedy. Hedy spreekt Italiaans, Frans, Duits, Nederlands, Engels en zelfs een paar woorden Servisch. En Hedy gaat ons vandaag even vertellen hoe ze het vindt om bij je kleed te werken. Met wie spreekt nu precies? Hedy, hallo. Hallo, hoe vind je het? Als verse customer care collega. Ja, heel leuk. Naar mijn zin. Ja. ja, het is leuk om steeds uh, contact te hebben met, te uh, met mensen. Dus hebben en, uh, mensen. en mensen blij te maken naar vervelende, vervelende ervaringen die ze ja, hebben nou gehad door een annulering of een vertraging, om te kunnen zo dan aangeven van weer recht op een compensatie, een bedrag van zoveel, waarmee mensen dan weer mee verder kunnen. Wij gaan het dan voor ze oppakken. En wat voor berichten krijg je zo al? Nou, ik krijg bijvoorbeeld, dit is een bestaand dossier. Dan hebben wij een eerste claimbrief verstuurd uh, uh, op 5 oktober naar de luchtvaartmaatschappij. En daar wachten wij nog op een antwoord. En op 22 oktober vraagt uh, dan uh, onze, uh, onze klant. Hallo, wat is momenteel de status? Hebben ze al gereageerd op de claim? Zo niet, wanneer sturen jullie opnieuw de claim? Nou, dan ga ik kijken in het dossier, en dan kan ik precies zien wanneer wij de nieuwe brief gaan sturen en dat bericht ik dan weer uh, aan onze klant. Ja, dit was uh, onze custom Care afdeling. Mocht jij nou vragen hebben over jouw claim of over jouw vertraagde of geannuleerde vlucht, stuur dan gerust eventjes een berichtje en dan komt hij hier bij mijn collega's terecht en zij gaan jou dan helpen.